Goedemorgen iedereen. Het is vandaag vrijdag 21 juli en dat betekent dat het weer mijn verjaardag is. Ik ben 28 jaar geworden vandaag. Ben ik een aardige leeftijd al. En ik heb een heel leuk weekend voor de boeg. Uh, want ja, het weekend start hier gewoon op vrijdag. Samen met mijn vriend ga ik. Ja, echt bijna nu gewoon de deur uit. Want we gaan naar Tomorrowland. Dat is ongeveer een uurtje en kwartier rijden naar uh, Antwerpen. En dan Tomorrowland ietsje verderop op. Lijkt me leuk om dan dit weekend weer een keer de vlogcamera erbij te pakken. En ik zal ook even alvast laten zien wat ik heb gehad. Deze tas heb ik van Ray gehad. Dat is zo'n Fjolraven Kanken tas. En uh, deze wil ik echt super graag hebben. En hij had dit hartje eraan gedaan met A Look Inside. En daarin vond ik woe, dit. Dit is een voucher. Want we gaan eind augustus naar Bali. En hij heeft iets uh, ja, als verrassing gepland. Ik heb nog geen idee wat het is. Maar het heeft misschien te maken met een veiligheidshoedje. Een golfje. Uh, in ieder geval iets in Bali. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat zijn. Maar dat uh, ja, zie ik dan over ongeveer een maand. En dit is mijn ticket voor Tomorrowland. En dat, uh, ja, daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb ook nog een kaartje gehad van mijn vriendin Jolien. Daar was ik gisteren. En ik heb van haar dit armandje gehad. Met een klein doodskopje eraan. En van haar en haar vriend heb ik ook dit superleuke plantje gehad. Het is gewoon een vaasje in de vorm van een ananas. Wat echt super cool is. En ze hebben zichzelf bedacht om dit plantje erin te doen. Omdat deze heel erg lijkt op de bovenkant van een ananas. Waardoor het nu net... En heel je lijkt. Echt super schattig. Dus Jolien en Roos, als jullie weer kijken. Um, ja super bedankt nog voor de cadeautjes. Vind ik echt super lief. Ga ik nu even snel verder inpakken. En, uh, want we moeten wel echt de deur uit om nog een beetje op tijd daar aan te komen. Dus ik zie jullie zo meteen weer. We zitten momenteel in de auto, en ik denk dat we halverwege, uh, nou, wel bij, dicht bij de grens, al zitten inmiddels. Dus dat is best wel goed te doen. Oh ja, we zitten ongeveer bij Breda. Dus dan zijn we er al op zich bijna. En het is alweer weer eventjes geleden dat ik echt heb gevlogd. Dus ik moet zeggen dat ik een klein... Ja, ik ben natuurlijk niet verleerd, want dat kan niet. Maar ik moet er wel een beetje aan wennen om zeg maar, voldoende voor jullie vast te leggen. Uh, het is echt heerlijk weer. Gisteren heeft het eigenlijk heel veel geregend. En uh, vandaag schijnt gewoon heerlijk het zonnetje. En dat zou het ook gewoon nog moeten blijven doen. Dus dat is echt super fijn. Ik heb nu nog gewoon een simpel outfitje aan. Maar hier achterin, uh, in mijn tas, heb ik een heel leuk een rood jurkje. Dus dat wordt echt mijn birthday. Thingsuit. En dan heb ik wat Dr. Martens die ik eronder ga dragen, want ik dacht het kan een klein beetje drassig zijn en dergelijke. En um, mijn vriend Rey heeft voor de gelegenheid ook een beetje rood aangedaan. Zometeen ga ik op het festival zelf niet deze camera meenemen, want dat vind ik net iets te veel plek. En volgens mij mag ik deze niet eens meenemen. Uh, dus als ik zo meteen wat ga vastleggen, dan doe ik dat gewoon uh, met mijn telefoon. Maar we gaan zo meteen eerst nog even inchecken bij het hotel en dan kan ik ook eventjes van outfit verwisselen, dus dat is wel heel erg nice. We zijn inmiddels aangekomen in het hotel en ik heb me even snel omgekleed, want ik kon nog niet de kamer in. En dit is de outfit-jurkje met nu open afzakkende schoudertjes met bloemetjes en dan hier een beetje wat rustjes. En daaronder heb ik mijn Dr. Martens. Dus ja, dat is het. Oh, ik heb ook nog een jasje voor als het wat kouder wordt. Dus vanaf nu is het beeld ietsje slechter omdat dit mijn iPhone is, maar ik denk dat het wel goed moet komen. En dan gaan we zo naar het festival. En ik ben heel erg benieuwd en ik heb er zin in. En we zijn momenteel aan het lopen. We zijn in de boom aangekomen. Dus dat is echt het plekje eigenlijk waar het wordt gehouden. En het is helemaal vol met allemaal kraampjes en mensen die wat kunnen halen. En dit is de grote stad. Het is echt Dus ben ik inmiddels niet meer op het festival. Ik heb gisteren niet zo heel veel gefilmd. Ik vind het toch altijd wel een beetje lastig op festivals. Uh, maar we zitten momenteel in de auto, in de file wel te bestaan, uh, terug naar Nederland. Want ik vier morgen mijn verjaardag bij ons thuis voor wat familie in ons gezin. Dus daar wil ik wel, nou daar moet ik eigenlijk gewoon nog helemaal voor voorbereiden. Schoonmaken, opruimen, boodschapjes doen, alles klaarmaken. Dus uh, we zijn gewoon onderweg naar Nederland, want dan wil ik straks alles nog eventjes kopen. Nou het is inmiddels alweer wat later. Ik heb boodschappen gedaan en ik ben bij verschillende winkels geweest. Dus het heeft eventjes geduurd. Maar ik heb alles denk ik wel binnen of misschien... Misschien een paar dingetjes die ik morgen zou kunnen halen. En ik heb ook wat dingetjes gekocht. Om het hier een beetje iets feestelijker te maken. Want dat is wel leuk op een verjaardag. En ik dacht, ik ga dat eventjes aan jullie laten zien. Ik heb hier een tas met allemaal goodies. Ik ben uiteindelijk bij de HEMA geslaagd. Ik was eerst nog even naar Action geweest. Maar daar zag ik op dit moment niet echt wat leuks dat ik graag wilde hebben als versiering. Dus ik ben naar HEMA gegaan. En daar heb ik deze hele leuke slinger gekocht Dat is deze. En hij is dus 2,5 meter. En ik vond dit gewoon wel heel erg leuk. Ik denk als ik meer tijd had gehad. Dan had ik deze ook zelf kunnen gaan maken. En deze kan ik uiteindelijk ook gewoon gebruiken als model. Om volgende keer bijvoorbeeld een extra bij te maken. Want ik vind deze stijl wel heel erg leuk en schattig. Deze was volgens mij op mijn hoofd 3 euro. Dan heb ik ook zilverkleurige vlaggetjes. Vlaggetjes, ja. Ik vond het wel heel erg leuk, want het is ook net wat basic, meer basic. En je kan het ook gebruiken, natuurlijk, voor ander soort verjaardagen. Want er staat niet echt happy birthday op. Of je kan het gebruiken voor ander soort feestjes, bedoel ik. Dus deze zilveren lace was volgens mij 1 euro nog iets. Heb ik ook van die plastic wegwerpbotjes gekocht. Maar dan gewoon natuurlijk in een roze kleur, want dat vond ik wel heel erg leuk. Dus mijn thema is gewoon een beetje wit: met roze en een beetje gewoon speelsheid. En daarbij passend heb ik ook gewoon de roze vorkjes want ik heb eerlijk gezegd niet van dit soort vorkjes thuis liggen. En hier moet je natuurlijk taart mee eten. Dus deze waren heel erg belangrijk. De vorkjes waren 1 euro per pakje. En de bordjes 2 euro per pak. Dan heb ik ook nog kommetjes genomen. Of schaaltjes worden deze genoemd. Want ik ga een fruitsalade maken. Dus dan kan je dat hierin doen. En ik dacht ik ga niet te roze. Dus ik doe deze in het doorzicht. En deze waren 2 euro voor deze. En ik heb een tafelkleed gekocht. Ik twijfelde eerst of ik het een beetje overdreven en uh, te duur. Eigenlijk vond voor dit spul. Want het is 4 euro. En je kan het volgens mij niet hergebruiken. Want het is een soort van heel stevig papier. Dus als hier gewoon water overheen gaat. Dan scheurt het waarschijnlijk op een gegeven moment. En ja, dat krijg je natuurlijk echt niet uit zo'n wit laken. Maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. En ik denk dat mijn tafel hier ook meteen zeg maar best wel feest en uh, verjaardag proof is. En ik vond dit patroontje ook echt wel heel erg leuk. Je had hier ook nog meer in deze... Lijn van versieringen had je nog meer dingetjes zitten. Maar ik dacht anders wordt het wel heel erg zwart wind En ik, ik dacht ik ga gewoon verrot. Dat waren eventjes mijn uh, ja, shopjes voor nu. En... Gaan we zo meteen even lekker avondeten maken. Want ik heb echt mega honger. Nou ik dacht ik geef jullie even een update. Want ik heb inmiddels al een beetje versierd hier in huis. Al ik dacht ik kan nog niet in de keuken staan omdat we aan het koken zijn. Dus kan ik wel alvast wat andere dingetjes doen. En je ziet alvast hier achter me. Ik heb hier dus boven de tv deze slinger opgehangen. Ik vind hem echt super leuk. Hij is best wel... Vol ook eigenlijk vond ik. Ik had echt verwacht dat er minder op zat. Dus dat vond ik wel heel erg leuk hier staan. Ik heb hem hier gewoon vastgebonden en daar gewoon geplakt. Dus ik hoop dat dat uh, blijft zitten natuurlijk. Um, let even trouwens niet op alle verder andere zooi die er nog staat. Want ik moet dus nog opruimen. Ik heb hier nog een leuk ding staan. Uh, deze heb ik wel vorig jaar bij Action gevonden. Dus vandaar dat ik dacht dat ik dit jaar ook weer terecht kon. Uh, maar nu hebben ze dus niet zoveel bijzonders. Maar deze heb ik dus nog vorig jaar uh, daar gekocht. En die kan ik nu voor het eerst gebruiken. Want die heb ik uh, nog niet eerder gebruikt. Uh, dus die heb ik daar eventjes gehangen. Ik heb daar een ananasje neergezet. Ik heb daar nog een klein ananasje. Maar die moet denk ik denk nog eventjes ergens neerzetten wat wel vrolijker is. Hier is de zilveren slinger. Die hangt echt perfect zo over deze hele breedte. Dus uh, die vind ik al heel erg leuk daar staan. En dan hier verderop heb ik deze letterslinger nog ge uh, gemaakt. En dit hip hip erase, had ik hem al staan. Dus ik dacht, nou, dus dan ga ik hem gewoon op deze manier weer ophangen. Net zo makkelijk. En die heb ik ook weer met plakbandjes daar gedaan. Dat valt niet zo heel erg op, maar ik vond het wel vrolijk staan. En als ik ga naar deze kast, die hangt trouwens sinds kort. Dus daarom is hij nog een beetje leeg. En ik heb daar ook wat van die kak... Nee, uh, hoe heet je die dingen? Ananasjes neergezet. Dus daar... Uh, dat is het plantje waar ik al had over verteld. Dus echt een, een enorm ananas thema hier. Als ik zo kijk. En uh, dit zijn een soort van twee uh, roze balletjes. Die een beetje random daar hangen. Dus die gaan misschien nog ergens anders heen. Maar goed. Zo ziet het eruit. En ik vind het al uh, heel erg vrolijk ogen. en Mijn vriend heeft trouwens het eten gemaakt vanavond. We waren net bij de Turkse supermarkt. En daar zag hij een heel lekker uh, ja, pakje staan. Dat is... Dit. Nou ja, als je dit kan lezen, dan weet je misschien wel wat het is. Het leek ons in ieder geval door het plaatje heel erg lekker. Dus we hebben het gewoon gekocht. Even gevraagd aan de, wat de medewerker wat we daar het beste bij konden uh, nemen. Dus we hebben gewoon van die kippenpoten genomen. Verder moest je er ook een yoghurt bij doen en het leek me echt vet lekker. En uh, het staat hier nog een beetje te brutselen. Oeh, oeh, het heet. En zo te zien is de kip denk ik wel klaar. En daarbij hebben we basmati rijst. En dat is net wat dunner en wat langer dan de rijst die we normaal hebben. Ik heb net een klein beetje geproefd en het smaakte echt mega lekker. Dus ik heb heel veel zin om dit lekker op te gaan eten. En doe voor de zekerheid even een ander t-shirtje aan. Want je zal wel zo weer zien dat ik dat uh, gekleurde spul hierop ga morgen. En dat gaat er waarschijnlijk niet meer uit. Ik heb hier eten. We moesten dus de kip, nee de saus bij de rijst doen. Of andersom. En ik ga het eventjes proeven. Ik vond het al wel een beetje pittig. Nou, mm. ja, ik vind het echt super lekker. Kruidig. Wel een beetje pittig voor mij. Maar ik vind het echt super lekker. Dus uh, ja, helemaal geslaagd. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag zondag. En het is inmiddels al echt middag geweest. Ik was wel vandaag vroeg opgestaan. Want ik heb natuurlijk in de keuken gestaan om wat hapjes voor te bereiden en dergelijke. En ik heb hem zojuist opgemaakt, make-up gedaan, aangekleed. Ik heb een heel leuk nieuw topje aan van Lofi's. Het is een off-shoulder model met allemaal van die laagjes. Het is wel heel erg leuk. En een mooi bloemenprintje. En daaronder heb ik mijn mom jeans van Urban Outfitters aan... Met het gat. Jeetje. Ja. Je gat in de knie. Oh, deze gaat een beetje omhoog. Maar dit is de outfit voor vandaag. Ik heb mijn haar gewoon eventjes half in een topnot gedaan. Ik weet niet zeker of ik hem zo hou. Verder heb ik ook de tafel even bekleed. Met het kleedje van de Hema die ik jullie gisteren had laten zien. En hij is eigenlijk veel breder. Maar dan komt hij zo eroverheen gehangen. En dat vind ik nooit zo heel erg handig. En chill. En ben ik altijd bang dat dat kleed af wordt getrokken. Prong als iemand hier gaat zitten. Dus ik heb hem gewoon zo uh, half opgevouwen gelaten. En dat vond ik ook wel heel erg mooi staan en uh, een paar dingetjes uitgepakt ziet nog een beetje karig uit maar straks komt hier een taart te staan en um, die heb ik een taart is gemaakt door mijn tante en één taart is gemaakt door mijn moeder en mijn zusje en het is een verrassingstaart. maar Tara had het, um... Tara had het laatst in, of gisteren in haar weekly snaps laten zien als verrassing. Dus er stond er ook echt al bij van dit is een verrassingstaart voor Larissa. Uh, sorry Larissa, als je het al hebt gelezen. Nou ja, ik lees eigenlijk altijd al haar weekly snaps natuurlijk. Want ik vind het ook heel erg leuk om te zien wat zij heeft uitgesproken als ik er bijvoorbeeld niet bij was. Dus ik zag inderdaad dat er een verrassingsstaart aan komt die niet echt meer heel erg een verrassing is. Maar alsnog was ik op dat moment wel heel erg verrast en heel erg blij. ik ben heel erg benieuwd om natuurlijk... In het echt te zien. Dus dat ga ik jullie natuurlijk zometeen ook laten zien. Want hij is in ieder geval heel erg kleurrijk. Ik moet eerlijk zeggen, um, zo'n dag als vandaag vind ik altijd toch wel erg een beetje spannend. Ondanks dat ik het echt heel erg casual wilde houden. Komt omdat ik eigenlijk helemaal niet graag mijn verjaardag vier. Maar aan de andere kant vind ik het wel leuk om er iets mee te doen, zeg maar. Maar ik hou niet zo heel erg van om zelf dingen te organiseren. Maar goed, ik heb dat nu wel gedaan. Ik heb bijna alle hapjes vanmorgen al gemaakt. Ik was wel echt iets te vroeg opgestaan. Ik had een beetje vergist in de tijd. En verder wil ik toch nog eventjes een paar dingetjes kopen bij de supermarkt die ik gisteren ben vergeten. Dus nog een extra pak sap en nog wat frisdrank. En een busslagroom of een pak slagroom. Dat ga ik nog eventjes zo doen. Dus ik ga nog even snel de deur uit zo. Voordat mijn moeder komt en mijn tante met de taarten en de rest van de familie. Dus... Uh... Ik heb er wel zin in. Het gaat wel zo meteen regenen? Als ik echt naar de wolken kijk, gaat het ook echt regenen? Want ze zijn al aardig donker aan het worden. Maar uh, ja, binnen is het in ieder geval uh, hartstikke gezellig en aangekleed. Dus uh, we kunnen hier allemaal wel terecht. Papa is er. Mama gaat ook mee. Nee, Mama, mama gaat niet mee. Uh. Papa, hallo tegen de kijkers. Gefeliciteerd, hallo. gefeliciteerd hè? Ja. 28 jaar. Ja. 28. En dit is mijn tante. Oh ah, nee, ik zeg net dat je een oude knaar bent. En je, je moeder hè? Je en mijn moeder. Tante Kiki en mama. Hallo. En ze hebben prachtige taarten meegenomen. Deze heeft Tante Kiki gemaakt. En het is dus geen appeltaart geworden. Wat, ik, wat mij wel eens verteld. Maar hij ziet er echt super mooi uit. Die zeg ik. <laughs> Allemaal kleurtjes. En het ligt helemaal vol. Vind ik echt helemaal geweldig. En deze hebben mijn moeder en Tara gemaakt. En die ziet er ook echt super mooi uit. Met vlinders. Miam ja. En goud. En druppels. Ik kan niet wachten om aan te snijden. Hallo, we talk no more Hello! Wie is het ook? Serena! Even een kleurtje trouwens ja. oh, Wat echte oh, echt echte thee nu echt de aan ik maar Oh sorry, ik En ik vind je haar echt super mooi trouwens ja. Oh ook ja, even mooi? Serena heeft een nieuw haar en ik vind het echt een stuk beter geknipt Ja, hè? het is echt sorry. meer versleten ja, het, was eerst, ja. het was eerst gewoon heel bot geknipt Het is nu wat meer versleten Ja, wat natuurlijker dus eigenlijk Versleten? Ja, gesleten, dat het nee. zeg maar meer... Oh. Ja, in puntjes is geknipt in plaats van dat het echt zo ja, is. Ja, ik gaan. vind het echt super mooi en ook iets lichter volgens mij. Veel lichter. Ik ben echt helemaal blond nu eigenlijk. Nou, half verzeerd. George is er ook. Hallo. Hallo. <laughs> Dag lieve mensen. Ja, van het internet. Ja. Weet je we allemaal. Ja, Oké. Okay. Ah, nee. ja. bedankt. <laughs> hey, leuke verjaardag uh, like. Dank je. Dank je. Hi, ik ben er ook bij en ik zit natuurlijk aan de taart. Het is, mijn tweede, het is een heel klein stukje, maar het is mijn tweede plakje van vandaag. Hij is echt super lekker en ja, het is gewoon super gezellig vandaag. Onze tanden zijn erbij en het ja, moet ook wel goed gevierd worden, want er is dus al 28 jaar stok oud, sorry er is. Nee, je zit nog in je twintigste jaren, maar je gaat wel richting je 30. Dat is wel scary hoor. Straks zijn beide dus is voor mij dertig. Kan toch niet? En maar natuurlijk. Wow hierachter zit iedereen, heel gezellig. En in de keuken staan natuurlijk altijd weer mensen. Dus ik ga even verder eten. En ik zie jullie later alweer. Hi iedereen, ik dacht ik ga er eventjes bij zitten. Het is inmiddels de volgende dag. Maar ik wilde jullie graag nog eventjes een paar cadeautjes laten zien. Die ik van mijn familie gisteren heb gehad. Voor, uh, ja, tijdens mijn verjaardag natuurlijk. En uh, ja, ik ga maar gewoon gelijk beginnen. En van mijn moeder heb ik ook nog een thee. Nou, niet per se een thee-ei gekregen. Het is een. Een uh, soort van mandje waar je dus losse thee in kan doen. Ik had om gevraagd, want ik vind het heel lekker om losse thee te drinken. En ik had nog even zo'n nieuwe nodig. Want ik had er eentje, maar dat gaasje begon een beetje te scheuren. Dus ik heb deze gekregen. Ze zijn echt super makkelijk. Deze doe je gewoon eventjes in je glas. En kan je daarna eruit halen. En ik vind een thee ei niet altijd heel erg chill. Omdat daar soms de blaadjes toch nog doorheen gaan uh, komen. Waardoor het weer zeg maar, in je water komt. En hier zit ook nog een soort van klein bakje bij, zodat je hem daarop kan laten uitlekken. Daar ben ik super blij mee. En voorbij dat theemandje. Heb je natuurlijk dus ook losse thee nodig. En ik heb deze gekregen. Dit is... Ik ga het niet eens uitspreken. Maar hier staat de naam. En dit is een gele thee. Gele thee kende ik eerst nog niet. En toen was ik laatst op een thee festival. En toen leerde ik daarover. Of heb ik in ieder geval daarover gehoord. En gele thee zit namelijk tussen witte en groene thee in. En witte en groene thee vind ik allebei super lekker. En witte thee is echt net wat zachter. groene thee kan soms best wel een beetje. Als je hele goede hebt een beetje fishy smaken. Vind ik niet altijd heel erg lekker. En gele thee zou net wat... Uh, zoeter moeten zijn. Maar uh, niet zo licht als witte thee. Dus dat wil ik echt heel graag uitproberen. Dus ik heb gelukkig deze gekregen. En ik heb ook deze. Uh, deze naam ga ik ook weer niet uitspreken. En dit is een witte thee. En ik vind het echt gewoon super lekker. Dus uh, ik kan hiermee echt lekker goed vooruit. En ik heb ook weer een mooi mandje om lekker thee te gaan zetten. Mijn waterkoker is net klaar trouwens. Dus ik ga zo meteen de gele uitproberen. En ik zal eventjes in beeld zetten hoe die smaakte, Maar ik, uh, ik ga er gewoon vanuit dat die super lekker is. Dan heb ik van mijn moeder ook nog deze lampjes gekregen. En dat zijn van die... Je kan ze hieronder zien van die hele leuke lampjes. En dat zijn de doorzichtige. Want ik wilde heel graag per se doorzichtig. Niet wit, niet gekleurd. Maar deze, en die vind ik wat lastiger te krijgen. Deze zijn van uh, Hema. Ik weet niet zeker of ze ze nog hebben. Maar ze hebben de hele tijd gehad. Dus misschien nog wel. En er zitten twintig op. Hij werkt op batterijen met een knopje. Dus je kan zelfs... Je kan zelfs via het knopje op dat hij gaat knipperen of dat hij aanblijft, of snel gaat knipperen of iets in die richting. En deze wil ik heel graag op mijn balkon gaan hangen. Lampjes zijn van plastic dus dat moet als het goed zou kunnen. En dit vind ik echt super leuk staan. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Van Serena heb ik een kaartje gehad. Zij noemt me altijd Lizzie. En in dit kaartje staat dat wij binnenkort cactusjes gaan uitzoeken. En ik wil heel graag een leuk potje met allemaal verschillende cactusjes. Verschillende maatjes misschien en kleurtjes. Dus daar gaan we binnenkort voor naar het tuincentrum. En dan mag ik wat leuks uitzoeken. Dankjewel Sis. Ik heb er heel veel zin in. Want daar heb ik ook nog wat leuke cadeautjes gekregen. Zoals dit. En ik haal hem anders wel eventjes uit de verpakking. Ik wil namelijk heel graag een klokje voor op mijn slaapkamer. Ergens van een muur of waar dan ook. Want ik vind het heel erg handig om vanuit je bed gelijk te kunnen zien hoe laat het is. Zonder dat ik echt constant op mijn telefoon hoef te kijken. Dus ik heb deze gevraagd. En het is een... Uh... Het is echt glas met echt zo'n mooie marmer print. En hij is best wel wat kleiner. Want je hebt ook nog een maat groter, maar die was wel gelijk heel groot. En ik dacht, dit is prima. En ik vind deze echt super schattig. En ik dacht, dat staat wel heel erg mooi in gewoon mijn witte slaapkamer. En dan heb ik ook dit spiegeltje gekregen. Deze is ook van Hema. En dat is dus een driehoek. Toevallig is het echt gewoon precies de vorm ook van het tatoeage die... Ik op mijn armen heb staan. Die Serena en Tara ook hebben. Maar dit spiegeltje had ik echt al zo ontzettend lang op het oog. Maar ik had hem nooit uh, zelf gekocht. En deze wil ik graag denk ik op het toilet hangen. Of, derg of iets dergelijks. Want daar had ik nog geen uh, spiegel ik vond deze echt mega leuk. Oh en van Tara mag ik ook nog een leuk plantje uitzoeken. Dus dat ga ik ook nog met haar doen. En ja, wij zijn alle drie laatste tijd echt heel erg wel into plantjes. Tara nog wel net iets meer. Die hebben het echt inmiddels al over stekjes. En uh, hoeveel die al gegroeid is en wat dan ook. En ik ben nog net een beetje van ik hoop dat ik ze gewoon niet allemaal te veel water geven, dat ze zo lang mogelijk blijven staan. Maar ik vind het wel heel erg leuk om wat meer groen en dingetjes in huis te hebben staan. Trouwens ook echt een prachtige bos bloemen van mijn oom en tante gekregen. Die zal ik zo meteen eventjes filmen, want die staat hier verder op mij. En hij is echt huge, echt super mooi. Toevallig is het ook echt mijn lievelingskleur, rood. Dus ik vind het echt heel erg leuk staan hier in huis. En ik heb ook een heel zakje gekregen met van die super lekkere chocoladjes. Leonidas. Mijn tante werkt daar in de Beeld of in Beeldhoven. Een van de twee waar die ook zit. En daar heb ik deze chocoladjes van gehad. Ze zijn echt van die super lekkere ronde. Platte dingetjes en dan in melk en in wit met allemaal lekkere noten erop. Dus hier ga ik lekker van eten, maar niet te veel zodat dus ze niet zomaar opgaan. Van mijn andere tante heb ik een heel bijzonder cadeau gekregen, vond ik zelf. En dat is deze koektrommel. Het is echt een vintage koektrommel van de Albert Heijn van vroeger. Maar wat vooral heel erg bijzonder is, is dat deze van mijn oma is geweest, dus van haar moeder. En uh, deze heeft ze dus gewoon doorgegeven aan mij. En daar ben ik echt mega blij mee. Hij heeft een hele mooie soort van Chinees-Aziatische-achtige print. En hij is uh, ja, echt precies zo'n koektrommelmodel. Dus hier ga ik lekkere koekjes in bewaren. Deze hebben echt een heel bijzondere betekenis voor mij. Ik heb ook nog wat centjes bij gekregen zodat ik lekker de koekjes zelf kon uitzoeken. Dus uh, deze ga ik zeker vullen met wat lekkers. En uh, deze krijgt een heel mooi plekje. Wil ik ook nog eventjes onze kijker en lezeres Denise bedanken. Want van haar heb ik dit kaartje ontvangen. Super leuk en heel lief dat je eraan hebt gedacht om mijn kaartje te sturen. En dank je wel daarvoor. En van andere oogsttansen heb ik ook nog wat centjes gekregen. Dus super bedankt daarvoor. En natuurlijk een grote shout-out naar mijn tante Kiki. En zij heeft namelijk die hele mooie tijd gemaakt die ik jullie eerder in de video heb laten zien. En die was echt super lekker ten eerste. Hij was lekker fluffy en hij zag echt huge uit met van alles en nog wat erop. Maar ik heb echt twee stukken genomen gisteren. Want hij was gewoon heel erg lekker en luchtig waardoor niet zo zwaar op de maag was. Maar wel natuurlijk lekker zoete alle dingetjes die erop zaten. Um, en hij zag gewoon echt geweldig uit. Ze heeft er echt iets van twee of drie dagen aan gewerkt. En ik vind het echt super lief dat ze dat heeft gedaan. Dus Kiki mocht je kijken. Heel erg bedankt voor die prachtige taart. En uh, dat was echt een prachtig verjaardagscadeau. En natuurlijk ook de taart die mijn moeder en Tara hebben gemaakt. Super da bedankt daarvoor. En die zag ook echt super mooi uit. Mijn koelkast ligt nu echt vol met taart. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik het allemaal op ga krijgen. Maar ik ga ook gewoon een deel in de vriezer doen. Dan kan ik daar gewoon over een hele tijd... Weer een plak vanaf uh, of een stuk vanuit uit de vriezer halen. En dat weer lekker gaan opeten. Maar um, ja, dat was mijn verjaardagsweekend. Birthday weekend. Normaal vind ik het gewoon maar één dag. Maar nu kwam het gewoon zo uit dat ik er een heel weekend van kon maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij um, ja, dit weekend te vieren. En ik hoop ook dat jullie het leuk vonden om weer een vlog te zien op ons kanaal. Ik moet zeggen dat het me wel... Nou, ik het soms een beetje lastig vond. Alsof ik een soort van was vergeten hoe ik ook alweer moest gaan vloggen. Dus uh, mocht deze net ietsje minder... Op volgorde zijn of perfect, zoals onze andere vlogs, dan uh, ja, dat komt vast wel weer terug. We moeten gewoon weer heel even in die vlog-game komen. En uh, ja, laat me vooral even weten of jullie het leuk vonden om weer een vlog op ons kanaal te zien. En wanneer jouw verjaardag is, laat het eventjes weten in de comments. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer in de volgende video. Doei!